Hé hey Joyce, ik ga even die wortel pakken. Ik kan hem ook zelf afpakken Joyce. Ik vind het altijd een beetje moeilijk om door het hekje te gaan. Daar kan ik net niet bij denk ik. Nee, het is net te verdiep. Hé hey Joyce, hé hey Blackjack, hé hey Roosje. Nou, nog wel, wordt eentje lang. Ik ga kijken of ik deze kan pakken. Ik heb hem. Hij is wel een beetje vies geworden. Goed zo, Joyce! Hé, hey Roosje! Hé, hey Blackjack! Kijk eens, Blackjack! Een natte wortel, maar die vind je wel lekker. Kijk eens, Blackjack! Oh Rosje, hey Rosje, goed zo Joyce, ben je klaar Nabel? Je bent bijna klaar. Meestal zijn de anderen ook bijna klaar. En Roosje doet er wat langst over, maar die krijgt een dubbele voor. Hé, hey, Roosje, je hebt een vies oog, Roosje, je hebt een vies oog. Oh, Roosje.